We zijn hier in de Metaalkathedraal. Wij hebben hier de allereerste grote bijeenkomst van het Omkeer-event. Een van de dingen die mij als psycholoog heel erg stoort op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties... ...is dat we eigenlijk de basale menselijke behoeften vaak met voeten treden. Mensen hebben behoefte aan zich competent voelen, aan autonoom zijn, aan verbindingen met andere mensen en aan zekerheid. Uh, alleen ja, proppen we mensen soms in banen waarin ze helemaal geen autonomie hebben of waar niks te leren valt. Dus ik vroeg me af van hoe kunnen we in plaats van de mens aan het werk aan te passen, het werk veel meer aanpassen aan de mens. Dus ik ben eigenlijk super trots dat het er uiteindelijk toe heeft geleid dat we vandaag met het Omkeer Event bezig zijn. Ik heb vanochtend een kort praatje gegeven over mijn werk bij het Behavioral Insights Team. En daar praten we vooral over hoe je verandering terweeg brengt. Hoe motiveer je mensen op de juiste manier en hoe bouw je een systeem waarin het aantrekkelijk is voor mensen om te werken. De laatste paar maanden hebben wij challenges uitgeroepen. En dat was de vraag of er allerlei initiatieven waren die zeiden wij willen wel voor een omkering zorgen. En vandaag is het een hele spannende dag want we gaan kijken wie er met de prijzen vandoor gaan. We vinden het sowieso al bijzonder dat het project goed draait en goed loopt en dat heel veel jongeren enthousiast zijn en meedoen. Ja, en dat je dan de bekroning vandaag krijgt doordat je de juryprijs vindt ja, fantastisch. Wat wij dus gaan doen is een vijftigtal jongeren ook de komende anderhalf jaar begeleiden. Waarbij ze hun eigen challenge formuleren en dat is een stap zeg maar in een loopbaan die ze willen zetten. Um, maar als partners faciliteren wij alleen. Ja het is gewoon heel gaaf om dit project nou nog toffer te maken, nog groter en uh, dit helpt daar heel erg bij. De hele dag zit echt boordevol nieuwe ideeën en uh, innovatie. En eigenlijk zijn we ja, super geïnspireerd geraakt. Ja, een rijk gevoel eigenlijk. Een rijk gevoel van, zie je nou wel, er zijn allemaal mensen die toch bezig zijn om onze samenleving toch wat leuker, mooier, sociale eerlijker te maken. Gewoon dus iets doen. Keer mee om en volg onze initiatieven. Omkering